Hoi, ik ben Richel en ik ga je laten zien hoe je in Github een branch erbij maakt. Uh, ik pak deze Github, Jog Pickles, maakt niet zoveel uit welke het is. En, uh, nou, je ziet dat ik al een branch heb, maar we gaan een nieuwe aanmaken voor truus. Nou, een nieuwe branch aanmaken is niet zo moeilijk. Je klikt op dit ding, branch master. Je klikt dan op, je filteert truus in en dan doe je create branch Trus. Nu heb je op Github een nieuwe branch gemaakt voor Trus. Nou, in Git Passion, op mijn computer, weet, mijn computer weet het nog niet. Dus op de website is het al aangepast, maar niet op mijn computer. Als ik nou op mijn computer Git Pool doe, dan zie je dat hij ziet, hé, hey, Truus is erbij. Nou, nu kan ik Git checkout Trus doen. En nu ben ik op de branch van Trus. Het eerste wat ik altijd doe, is dan de beeldstatus aanpassen. Hij ziet hier... De website. Uh, George Pikos, je ziet hier een plaatje. En je ziet hier de beeldstatus. Je ziet ze van Bas, van Richel, van SAP, van Master, van Develop. En wat ik ga doen, ik ga de regel Richel ga kopiëren. Je zult zien dat het er wat anders uitziet. Vandaag zullen we het alleen in tekst zien. En dan maak ik van Richel trus. Nou, dat kan op domme manieren, dat kan op slimme manieren. Hoe je dat precies doet, maakt niet uit. Wat ik doe, is ik open het bestand. Heet readme.md. En je ziet dat de website er heel anders hier uitziet. Je ziet hier een plaatje. Hier, heb je, hier zie je de tekst om het plaatje te laten zien. Hier zie je het plaatje van het team. Hier zie je tekst. Hier zie je de beeldstatussen. Nou, ik pak Richel. En daar ga ik een truus van maken. Nou, ik kan natuurlijk hier gewoon alles langs gaan. Nou, laat ik dat maar doen, want dat is het makkelijkst om te begrijpen. Nou, het staat er een paar keer. Code co of wat dat ook is, coverage branches trus. En wat is er nog meer? GitHub branches Trus. Dus je ziet dat ik op de regel eigenlijk alles heb veranderd. Wat Richel was naar Trus. Dat save ik. Ik sluit het bestand. Ik doe git add. Git commit. Oh, jullie doen altijd git at slash git commit en truce heeft een build badge heeft een Travis build badge ik doe git push en nu hoort truce er helemaal bij uh, Ik zit op de branch van truce, dan kan ik mijn git status zien Je ziet, je hey, zit op branch truce uh, dat betekent dat je op de website wel al zichtbaar is. Ik doe nu een refresh en ik zit nu ook te kijken op Branch Trus. dus dat betekent dat ik nu onder scroll, zullen we hier zien de beeldstatus van Truus. Nou, het is alleen nog op Trus. als ik bijvoorbeeld naar Master ga kijken, daar vind je Trus haar beeldstatus nog niet te zien. Kijk, hier staat ze nog niet bij. Uh, dat komt later als je met git merge dat eerst een develop en dan naar merge krijgt. Oké, okay? ik hoop dat dit een duidelijke video was en ik wens je een hele fijne dag en succes met het nadoen ervan. Houdoe!